Hoi, leuk dat je kijkt naar deze mukbang video van GoodFoodFox en FeedMe.blog Eigenlijk een mini mukbang Een mukbang is dat mensen op camera heel veel verschillende dingen gaan eten Ik heb niet meer zo'n rekbare maag, dus we houden het wat bescheiden Een mini mukbang, is het dan nog een mukbang? Nee, eigenlijk niet Het is gewoon een eetvideo is dat zinvol? Is dat leuk? Wel nee, onzin. Maar dat maakt er niet uit. Um, ik ga twee dingen proeven vandaag. Uh, dat zijn allebei Koreaanse producten. Ze komen uit Korea. Um, en dat zijn als eerste uh, uh, dit product uh, aan deze kant: uh, deze uh, Beef bulgogi Gyoza Dumplings. Beef bulgogi is. Uh, dan laat ik zelf ook even in beeld blijven. Beef bulgogi, uh, dat is gemarineerd rundvlees. Dat is hier dus in een dumplingvorm gemaakt. Uh, en de tweede die ik ga uh, proberen, uh, dat is uh, uh, deze mandu. Mandu is Korean for Dumplings. Inse, dat staat erop. Uh, dit is uh, kip met groenten in, uh, in, een, in een bouillon, dus het wordt wel wat gevaarlijk, want je moet je bek niet branden aan de hete bouillon. Uh, dus er is een risico, dus ik denk dat ik eerst met die andere ga proberen. Ga beginnen uh, dan proef ik in ieder geval nog wat. Uh, en uh, deze, uh, ja, dat daarna dan, uh, als het mijn bek brandt, dan, uh, nou ja, goed, weet je, dan valt, het, uh, valt de schade mee. Uh, deze twee producten zijn van uh, BibiGo. Ik heb ze zelf gekocht uh, bij een, uh, een Orientaanse supermarkt hier uh, ter plaatse. Uh, uh, dit komt dus niet rechtstreeks uit Korea volgens mij. Ik denk dat het zelfs ook in Europa gemaakt In ieder geval zit er Europees rundvlees in. In deze, in ieder geval. Ik weet niet of hier Europese kip in zit. Staat er iets erop? Nou, zie ik ze gewoon niet. Um, maakt er verder niet uit. Um, dit zijn in ieder geval uh, dingen die ik zelf gekocht uh, zelf heb. Dus niet gesponsord. Ik word niet veel betaald door dit te proeven. Als ik het lekker vind, vind ik het zelf lekker. Vind ik het niks. Dan zou ik dan nog steeds zeggen, ook al was het gesponsord. Um, wat, um, wat eerlijkheid gaat, gaat voor alles. Um, mocht je nou uh, ook fabrikant zijn van, uh, van lekkere dingen... Die ik kan eten. Um, en ik eet bijna alles. Um, Denk dan contact met me op. Uh, leuk. Uh, misschien kunnen we met je een hele range producten wel ook een, een echte mukbang doen. Uh, dan uh, ja, moet ik toch mijn maag een beetje oprekken. Maar goed, abonnementje sportschool. Sportschool? Uh, no, not really. Um, maar dat kan natuurlijk altijd. Uh, hoe dan ook, nou? ik ga ze even klaarmaken. En uh, ben ik weer terug met, uh, met mijn dumplings. Zo, en dan zijn we weer terug. Het is uh, gelukt. Uh, ik heb hier uh, mijn uh, enorme schotel met... Ik uh, met, uh, blijft liggen met uh, geoza. Uh, ik heb hier dus die uh, kip- en uh, groente dumplings. Dit zijn de gyozas. Uh, Prijswijze volgens de verpakking. Ik heb uh, de gyoza heb ik uh, uh, even niet in de pan gebakken. Ik had verwacht dat je zou uh, eerst aanbakken en dan moeten stomen. Een beetje de Japanse manier, maar stel op. gewoon, oh, nee, bakken alle kanten. Goudbruin, nou. Goud, bruin. Soms iets meer donker, donker dan goud, bruin, maar goed. Uh, en deze zijn dan uh, wel gewoon gestoomd in een stoommandje. Beetje of 7, 8. Uh, en dan, uh, ja, een beetje wobbel, wobbel. Uh, dus ik ben benieuwd. Uh, we gaan ze zo even proeven. Uh, ik heb ook nog een kleine, ja, dat wordt heel lastig uh, laten zien zo, een, een, een kleine Koreaanse dip gemaakt met sojasaus. Suiker, wijn zijn wat lenteuitjes erin. Uh, en een beetje water. En dan heb je een, dan heb je een dipsausje. Um, dus ja, dan heb je dus um, uh, dipsaus voor je dumplings. Nou, we gaan beginnen. Eens even kijken. En we beginnen maar eens even, zoals ik al zei, met de, uh, met de gyoza. Uh, want anders wordt het, uh, als we bekbrandt, aan die bouillon in, in, in de mandu. Uh, dan proef ik niks meer. Uh, we gaan hem even, even dippen. ga Even het bakken. Uh, ja, wel uh, lekker. Misschien iets te ver gebakken doordat het een beetje overheerst. Dus ik proef de, de vleesvullen niet zo heel erg. Uh, maar dat geeft nooit op. We gaan er gewoon nog eentje proberen. Nou, moet ik zo wel zien. Misschien zo. Groente in, dat vlees in. Uh, Nou, ze komt nu wel beter tot z'n recht. In meer van de mond praten, doe ik het zien toch? Uh, ik denk wel dat ik die dumplings volgende keer gewoon uh, even aanbak. Aan de onderkant. En ze dan toch ook uh, gewoon wat water in de pan erbij doe, Een deksel erop en dan gewoon even een paar minuten nog laten stomen. Uh, zodat ze niet, uh, niet al te hard uh, gaan bakken. Dus een beetje meer de Japanse manier. Maar ja, je moet natuurlijk altijd beginnen met de manier zoals aangegeven op de gebruiksaanwijzing door de fabrikant. 10 van de fabrikant het ingewikkeld, ik weet het niet um, Dus ja, we gaan er even door Ik heb gelukkig al nog meer Er zat er heel veel in de zak, zag ik uh, Dus ik kan er even vooruit met die, met die dingen um, Dus ja Nou, ja, lekker Even kunnen horen in de Studio uh, 50 wordt op dit moment uh, verbouwd naar een nieuwe uh, kookstudio. Uh, of zoiets. Geen idee. Uh, ja, Daar kan ik weinig aan doen. Ik heb geen geluid. De studio hier, uh, zoals je al ziet. Uh, ja, je moet wat wensen overhouden, zullen we zeggen. Nou, ik moet zeggen, ik vind ze best, uh, best lekker eigenlijk. Uh, eigenlijk heb ik dumplings pas heel laat, uh, laat ontdekt. Ik ben in... Uh, 2000... Drie of vier of zo ben ik al in Hongkong geweest. En toen was ik helemaal niet zo met eten bezig. Ik wilde gewoon een keer in Hongkong, denk ik, een grote stad. En dat was een goede aanbieding van Cathay Pacific. Uh, ook dit was geen uh, gesponsorde mededeling. Uh, ja, ik zou dat nu uh, wel heel anders doen, denk ik, in Hongkong. Ik zou daar compleet uh, helemaal los gaan op, uh, op, op al het eten. Uh, met name uh, dingen als, uh, als dimsum. En uh, uh, ja, dat is natuurlijk uh, uh, ja, typisch uh, Chinees en ook... Uh, uh, Hongkong. nees. Hongkong, nice. Nou, hoe dan ook. Je kunt er goed dimsum eten, geloof ik. Mm -hmm. Maar dimsum als gerecht. praat gewoon door. Ik eet ook gewoon door. Maakt het allemaal niet uit. Dimsoem als recht heb ik eigenlijk pas heel laat ontdekt. Uh, heel gek eigenlijk dat ik daar nooit zo mee bezig ben geweest. <lacht> dat is echt super lekker. Uh, dus uh, ja, als ik nu ergens uh, denk... Ah, ja, moet je lekker lekker. Uh, ja, graag. Uh, daar hou ik wel van. Ik, uh, ik heb er nog wat van die, uh, van die uh, uh, gyoza liggen. Uh, ik ga heel even verder met, uh, met, mijn, uh, met mijn kippen groente hete bouillon ding. Voordat die uh, koud is. Dus ik weer koud bouillon te eten. Ik ga toch eens even deze zo uh, proberen zonder, uh, zonder iets. Mm. Mm. Mm. Oh lekker. Mm. Mm. Oh ja, dit is wel heel uh, lekker. Uh, op de verpakking stond trouwens uh, ze zijn in Duitsland gemaakt. Dus Huner uh, uh, Mandu. Als Duitsland, een Duitse vriend, hallo. Als het was tof dat je ook gaat koeken naar deze video. Uh, vast niet, maar dat maakt niet uit. We hebben ze scheelt het een stukje onder die gel, hè, zullen we zeggen. Nou, ik ga hem ook even met, uh, met uh, dip gebruiken. Um, ik uh, domp hem dom er gewoon in. Maakt maar niet uit. Ga er allemaal in. En op. Mm -hmm. Dus ja, het is leuk om te zien dat, uh, dat er natuurlijk uh, heel veel uh, dumplings uh, uh, ja, te koop zijn. Ook in de Aziatische supermarkt. Voor mij liggen ze zelfs bij de Albert Heinrich van mij zelfs van die, uh, van die dumplings. Kun je nagaan. Daar ben ik echt heel laat mee. Maar ja, beter laat dan nooit. Uh, en dus ook uh, ja, Koreaanse dumplings. Ik, uh, ik ben wel benieuwd of er eigenlijk nog meer uh, Koreaanse uh, dumplings in de winkel liggen. Daar heb ik eigenlijk niet zo op gelet. Ik heb deze twee meegenomen. Uh, toen ik eigenlijk iets te veel aan het inkopen was. Zoals ik meestal doe bij zo'n Orientaalse... Supermarkt, um, maar ik mag de print niet drukken, wat ik eigenlijk wel grappig vind is um, dat je dus heel veel mensen um, dit ziet doen, en als ik kijk best veel mensen naar, ik zie, ik zie sommige uh, um, vloggers. Um, met hulp, <laughs> gaat zwemmen, met, uh, met, met, weet ik veel, dat soort dat filmpjes, weet ik veel, honderdduizend keer bekeken worden ofzo. Um, vooral in Korea zie ik dat deze mukbang um, video's heel populair zijn. En daar zijn mensen die dus um, adverteren, uh, in hun header zetten van, uh, mukbang video, uh, nieuw, uh, eating this of dit. En dan met de real eating uh, sounds. Nou, wat die mensen voor mij gedaan hebben is dat ze een microfoontje ongeveer hier zo ongeveer uh, uh, hebben geplaatst. En werkelijk iedere kou en slik en, en crunch uh, die hoor je gewoon. Ja, ik, ik, ik, ik weet dat er mensen zijn die hebben daar een fobie uh, uh, voor dat, dat, ze, dat ze dat soort geluiden horen van andere mensen. Ik kan me voorstellen dat er voor die mensen uh, dat zo'n zo mukbang video echt de ultieme horrorfilm is. <laughs> ik hoop ook dat die mensen uh, niet al te veel last hebben van mijn gekou. En alleen, net zoals jullie, van mijn gewabbel. Blijf hm. van lekker. Ik moet wel zeggen, die dipsaus, die uh, nou, hap is nog iets, uh, iets steviger. Dan moet je iets meer... Uh, uh, smaak kan kunnen zitten, iets, iets, iets. Maar goed, ik moet zeggen, ik heb me heel snel in elkaar gedraaid. Oh ja, ik moet nog een dipsausje hebben. Dus ik heb gewoon uh, een scheut uh, uh, uh, uh, sojasaus, een scheut witte wijnazijn, of uh, hoe heet het? Ja, met wijnazijn, nee, zijn. Dat gaat uit afgezet, toch? Niet. Oké. Okay. Uh, dus ik heb deze saus heel snel even in elkaar gedraaid uh, met wat suiker. Wat sojasaus, wat rijstazijn en wat water en wat lentehuis. Hij kan denk ik iets beter in balans. Uh, maar ik had even geen tijd, ik moest even snel. Uh, want ik was het vergeten. Um, er blijft natuurlijk een, een amateuristische video gebeuren. Ondertussen eet ik gewoon lekker door. Vaak heb ik dat al niet gezegd. Ondertussen eet ik lekker door. No one knows. Behalve wie het geteld heeft. Uh, aan deze video is geen prijshaar verbonden, Dus je kunt rustig insturen hoe vaak ik heb gezegd. Ik eet even verder. Je kunt helaas niets meer winnen. Uh, prijssponsors mogen zich alsnog melden. Uh, check mijn link in de bio. Uh, hoe heet het? Uh, klik op de subscribe button. Druk op het belletje. Word je, word je weer gemeld. Als, je weer een, als er weer een nieuwe leuke video is. Euh, nou, als er een video is. Vitme.log, blog, uh, uh, blog.vitme, uh, feedme .blog, blog .feedme. nee, vitme.blog moet je goed zeggen. Branding, man, branding. Uh, leuk uh, dat je sowieso ook kijkt. Ook heel knap dat je het al zo lang hebt volgehouden. Applaus. En mag je best trots op zijn, op jezelf. Ik weet je niet eens of ik het zelf vol zou houden, uh, maar uh, jij bent uh, een doorzetter. Maar het moet ergens ophouden. Ik zeg. Fijne dag. Vergeet niet even te abonneren op het kanaal. Uh, zet dat belletje aan voor de notificaties. Uh, uh, uh, nogmaals. Uh, uh, deze uh, uh, mukbang is niet gesponsord. Ik heb het allemaal zelf gekocht. Uh, maar eventuele uh, product sponsors. Uh, neem even contact met me op. En dan gaan we even kijken wat we voor elkaar uh, kunnen betekenen. Van, als je een heel lekker ding hebt. Uh, als je een lekker product hebt dan wil ik dat best proeven.